Welkom bij Tomzorg. Ook voor de wat zwaardere klanten hebben wij een perfecte rolstoel. De rolstoel XL. Speciaal ontwikkeld voor de wat zwaardere gebruiker. En deze voorzien van zeer veel verstelmogelijkheden om ook altijd een optimale zitpositie te krijgen. Makkelijk opvouwbaar en een in hoogte insteekbare handvaten, zodat ook de gebruiker de duur uiteindelijk een perfecte hoogte heeft om de rolstoel mee te kunnen rijden. Voor de wat zwaardere personen altijd een goede positie. Allereerst verstelbare beensteunen in lengte, maar ook de voeten in de hoek verdraaibaar, natuurlijk wegklapbaar en makkelijk afneembaar. stelbare armleuningen. Zo. Prettig. Als je wat grote en lange armen hebt, dat je wat meer ondersteuning hebt. Maar, zeker bij het in- en uitstappen van de rolstoel, erg prettig om wat meer aan de voorkant van de rolstoel steun te vinden, wat gewoon het uit- en instappen vergemakkelijkt. Verder zijn de armleuningen ook weg te klappen. En ook volledig afneembaar. Dit om een transfer natuurlijk zeer gemakkelijk te maken. Maar tevens als iemand in en uit de rolstoel wil stappen, aan beide kanten goed te kunnen ondersteunen. De handvaten zijn in hoogte vast te zetten, zodat u altijd een juiste hoogte heeft om de rolstoel te duwen. Verder voorzien van een stoephulp, om ook gemakkelijk te de stoep op te kunnen rijden. Het grote voordeel van deze rolstoel, specifiek ontwikkeld voor de wat zwaardere persoon, is het extreem zware dubbele frame. Dat garandeert een zeer stabiele en stevige rolstoel, maar tevens ook een hele stabiel rijgedrag. Omdat de rolstoel simpelweg een zeer rigide Makkelijk opvouwbaar, afneembare wielen, dus uiteindelijk ook een rolstoel die wat makkelijk mee te nemen is. Dus zoekt u voor een wat zwaardere persoon een zeer stabiele rolstoel met diverse verstelmogelijkheden om altijd een goede zitpositie te vinden, dan is de rolstoel XL een zeer goede keuze. Gaat u over op de aankoop van deze rolstoel, dan wensen we u daar heel veel plezier mee en we hopen u spoedig bij Tomzorg terug te mogen zien. Hartelijk dank.